Nou, we zijn niet een uh, typisch Nederlands groepje, dus niet uh, blonde haren en blauwe ogen. En uh, ja, soms kan daar de sfeer wel gewoon een beetje naar voelen. Ik heb wel eens meegemaakt in de wedstrijd dat het heel duidelijk was, ik denk die negen of die zwarte. Maar soms zijn het ook hele uh, ja, impliciete vormen. en die kleine onderhuidse opmerkingen waar je niet echt een klacht tegen kan doen. Het frustreert toch wel. Dat ik bijvoorbeeld op een hockeyclub kom en dat mensen zeggen van... Oh, dat... Hoor jij hier wel uh, thuis of wat? Dat zie je niet vaak. Of oh, ik had jou niet verwacht dat jij zou hoekie. Omdat ik misschien een andere huiskleur had dan alle andere 14 jongens in het team. Uh, wat zou me daar helpen erin? Ja, ik denk gewoon aan mensen daarover te leren, mensen erover te blijven vertellen. Dat als diegene zich uh, bewust is wat het dus met iemand kan doen, dat je het de volgende keer dus uh, niet meer grappig vindt, zelf ook. En dus niet meer gebruikt. Goed, maar ga naar je eigen kant man! Echt bewustwording. Een soort toverwoord. je eigen ja. kant, je hoort, me goed toch?